Goedemorgen, welkom bij een nieuwe avontuur. Veldje vlak bij de boerderij. Kijken of er wat ligt. Zie je terug bij de eerste vondst. Wish me luck. Eerste vondst, er? En als dat geen geluk gaat brengen, weet ik het ook niet meer. Vlak bij de boerderij. Gewichtje. Normaal vind ik ze altijd van 50 gram, Deze is alweer een stukje zwaarder. Dus thuis even kijken of we nog een merkje kunnen vinden. Een ik denk 1884 of 94. Ziet er nog netjes uit. hebben weer een mooie dikke musketkogel. Genoeg in de grond hier. Een zegelloodje met opzicht zuivere wol. Ik zie hem straks wat beter terug. Volgende vondst. loodig gewichtje. Ik denk een klakgewichtje geweest. Die hier gehangen heeft. Leuke vondst. Eindelijk weer een muntje. Maar. tamelijk versleten. Ik weet niet of we nog duidelijk kunnen krijgen wat het is. Op naar de volgende. Daar ligt hij. Helaas geen zilver. Ik denk dat ik hier wel blij mee ben. Mijn allereerste gulden. Wat waren dat, toch mooie muntjes? 1973. Koningin Juliana. Topmunt. Nou, zo vind je nooit. Gelder het gulden tijdperk. Twee meter verder een dubbeltje. Hetzelfde jaartal, 73. Ja, het is niet te geloven. Weer eentje. Gelder. 1970. 3 drie, vier jaartjes ouder dan zijn ze van zilver. Deze helaas ook niet. Maar nummertje, twee. top. Oké, okay. ik had net even uh, mijn hoefijzertje op mijn uh, Facebook pagina, Dutch Dikke Metaaldetectie gepost. Dat het geluk moest uh, opleveren. Iemand attendeerde me erop dat het vrijdag de 13e was. Anyway, twee guldens. En ik uh, dacht net van, uh, misschien zal zilver ook wel leuk zijn. Nou, daar is die. Hij glimpt nog niet echt mooi, maar uit Duitsland, 1 Silbergroosje 1867. Eén keer eerder gevonden, die was toen het 47. Maar uh, het is zilver. Ik ga kijken hoe mooi ik hem kan krijgen en dan zie je hem straks terug. Super vondst. Top. een 10 cent guldeltijd, 1976 Kruisje, even schoonmaken Het lijkt inderdaad een kruisje, maar moderne letters onderop gedrukt ik moet nog even uitzoeken wat het is. Ik denk niet echt bijzonder. Nou, volgende. Ik idee wat het is. ziet er wel wat ouder uit. Thuis even een schoonmaker uitzoeken. Heb je een idee? Laat even een berichtje achter. In de comments komen we er samen achter wat het is. En een gespje erbij. Nou, heel mooi voorwerpje. Ik denk een uh, oude teugelgeleider of zoiets. Ziet er mooi uit. Top. Nog eentje, 72. Nou, dat zit erop voor vandaag. Muntjes in het bakkie. Drie gulders, nog niet eerder gevonden. Zilver. Duitse zilvergrootje. Een paar andere leuke voorwerpjes dus. Het was een goede jacht. Op naar de volgende. Bedankt voor het kijken. En check ook even de Facebook pagina. De link vind je in de comments onder de video. Tot de volgende keer.